Fred, het is ongelooflijk jammer dat je weggaat. Ik uh, betreur het ten eerste. Ik heb goed met je kunnen samenwerken met de commissie Middelkoop, daar heb ik je beter leren kennen. Het ging over de plaats van de ongebonden geestelijke verzorgers in de zorg. Het was een spannende tijd, maar uh, we zijn denk ik goed uitgekomen. Uh, misschien hebben onze meningen soms uh, elkaar niet helemaal uh, synchroon gelopen, maar ik heb altijd je inbreng ongelooflijk uh, gewaardeerd, omdat je vanuit een hele... Ja,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 to us in these two days. And then of course also your uh, acquaintance with the Vatican and other organizations. So it really helped to kickstart and I really want to thank you for that. Your role has been tremendous and still is. At the moment you chair the working group on the London Declaration. We will promulgate in a few months. And you have always been a great hand. It's not only